Ik heet Mohamed Dahmani. Ik werk voor de vakbond als consulent collectief agrarisch groen Zuid-Holland. Vanuit mijn werk ben ik betrokken met internationaal vakbondswerk, onder andere door projecten en in het bijzonder project Marokko. Project Marokko is een genderprogramma gericht op vrouwen werkzaam in de agrarische bedrijven. Worden de werknemers goed behandeld, krijgen de vrouwen ook gelijk hetzelfde loon als de mannen. Vaak Gaat het mis? Het is niet zweven vandaan. Ik kan het doen. Ik kan het doen. Ik kan het doen. Ik kan de doen. Ik kan het Ik het het in wil het de positie en het capaciteit het het het Vaak weten de vrouwen niet wat hun rechten zijn. En de vakbond in Marokko wil in de komende jaren meer aandacht geven aan het informeren van de vrouwen. Het is yani. ehm, we beetje om ons te gaan. Om ons te zien hoe we het şey. We hebben het Het in het afgelopen vier jaar is de Marokkaans Agrarisch Vakbond enorm gegroeid. De vrouwen beseffen dat zij binnen de organisatie, binnen de vakbond, hun belangen kunnen goed behartigen. En ze beseffen ook dat zij gezamenlijk de problemen kunnen oplossen.